Mero op Ja, dat lukt. Heb jij een beschrijving? Signalement. Uh, ja, ik zal even, ik zal even kijken. Uh, ja, hij heeft wit-blauwe schoenen aan, blauw overal. Hij zou een wit sneak. en iets van een blauwe so. ruts. En hij zou rondlopen met een vuurwapen. Wat zeg je? Hij zou iets rondlopen met een vuurwapen. Oké, okay. ja. Nou. Duidelijk. Zullen we blauw hier al uitzetten? Is uh, ja laten we dat maar doen, dat ziet er dat weer langs, dat langs, ja. kan die niet meer zien. Zet maar uit. Ja, blauw eraf. Top. Ja, hier kan. Hier is het park. De laat moet niet te missen zijn, in principe. Ah, oh, ik scan je omgeving goed. Wat had hij gedaan? Mensen bedreigd met een vuurwapen? Ja, iets in die richting. Dat is hier links. En ook iets oh, dat is Een vrouw. Het was een man, hè? Ja, voor zover uh, wij weten wel. Maar het kan er maar zo zijn. Uh, zoeklicht. Uh... Ja, nieuwe B-klasse, ik weet niet wat dat knopje is. Hierzo, hierzo. hierzo. Ja, ja, ja, ja, dat is hem. Oké, okay. klopt. Politie, laat je handen zien. Op knieën zetten. Op knieën zetten nu. Hey, op knieën. Armen spreiden. Op je knieën inderdaad. Armen spreiden. Iedereen weg hier. Hey, ik heb helemaal niks gedaan. Nee, ik ga hem verboeien. Ja. Hey, laat me met Mevrouw, weg daar. Iedereen weg hier. Kom op, mensen. Ik heb niks gedaan, man. Hé. Hey. Hey, op je knieën aangaan? blijven zitten, er zijn wapens op gericht. Heel goed. Ik ben bij deze aangehouden. Hey, waarom? Ik heb niks gedaan, man. Nee. Recht van advocaat. Heeft u een advocaat? Nee, heb ik niet. Heeft u niet? Nou, dan uh, wordt er eentje voor u geregeld. Uh, het is ook het recht om te zwijgen. Hé, hey, luister, hey, luister eens wat mijn collega zegt. Hey, laat maar met Rutman, man. Wat, zoveel. Moet ik het nog een keer zeggen? Is het duidelijk ik, of niet? Hij hey, is dat duidelijk wacht. of niet? Nee. Heb je wapens bij? Ja. Wat heb je bij? Ik heb pistool. Ja, pistool. Denk je dat we daarom met zoveel man komen? Denk het wel, hè? Hey, maar pistool is net, man. Ja, dan nog. Welke hey, man, kleur heeft hij? Welke kleur heeft hij? Gewoon, pistool zwart. Ja, zwart. Pistool. Welke kleur heeft ons pistool? Ja, uh, mijn is net, man. Ja, ik maar heb welke ik kleur, kleur heeft ons onze onze pistool? Onze pistool? Ja, ook zwart. Ook zwart. Ook zwart. Je zegt het al. Wat zou je doen als je dat, dat nepwapen op iemand richt? Wat krijg je mijn... dan? Ik zeg tegen jou. Mijn is nep man. Ja, maar dat weten die mensen toch niet? Weten wij toch ook niet? Zet er een oranje dopje op? Ja man. Ja, dan is, nog. Plastic, man. Het is Het is donker hè? Ja, je ziet van... Ja, inderdaad. Je ziet niet. Kom eens staan. Geen rare dingen doen. Waar zit dat wapen? Ja, hier. Aan de zijkant. Ja, gewoon rustig blijven hier zo hey, ik vind het echt niet normaal jullie zijn met zoveel man nou, wat denkt u dan uh, als wij uh, iemand hier met de mogelijk vuurwapens hier rondlopen ja wapen aangetroffen heel mooi je hebt niks gedaan man laat me met rust goed ik zal het nog een keer zeggen want ik geloof dat het net niet helemaal is binnengekomen je bent aangehouden verboden wapen bezit um, en bedreiging wat er nog bij komt uh, je bent niet tot antwoord verplicht je bent recht om een advocaat wil je daar gebruik van maken nee nee oké okay, goed uh, we gaan nu naar het bureau ik heb je al gefriëerd je niks bij of ja, het wapentje bij uh, op bureau ga je worden voorgeleid aan de hulp officier van justitie en die gaat kijken of de aanhouding rechtmatig was ja je ja, gaat nee, nee, ga niet nee je gaat gewoon met ons mee mijn collega gaat je meenemen we gaan naar boven we zetten je in de auto ik pak even zo'n zakje voor dit uh, wapen. Ja, is, ik heb hem hier neergelegd, ik blijf er nog even bij staan. Hé, hey, Matty, laat me los, man. Hé, hey, grappig, niet aan me zitten, je weet toch? Ik heb niks gedaan, man. Laat me los. Ja, ja, nu weet ik het wel. Hé, hey, laat me gewoon los, man. Laat me naar huis. Nee, meneer, dat kan ik, lang, maar jammer genoeg niet doen. Hé, hey, maar ik heb niks gedaan, man. Bel dat maar aan de uh, hulpofficier, ja. hulpofficier. Heb je handschoenen aan? Ja. ja. Oké, okay, doe hem nog maar in. Hé hey, collega zit. Top. Hé hey man, laat me eruit. Zullen ja, even... we mee? Ja, kom maar. Hé. Hey. Okay. Hallo, laat me eruit. Hé, hey, was hij alleen, weet iemand dat? Ja, ik wil best wat uh, het park nog afzoeken, maar ik moet met jou mee. Hé, hey, luister eens. Ja, ik ben met de motor, dus Je kan nog even rondje rijden. Ja, zeg maar goed, man. Hé, hey, luister eens, was jij alleen hier? Vat je nog iemand bij je? Hé, hey, nee man, ik was toch alleen, man? Ja, dat weet ik toch niet? Hé, hey, laat me gewoon eruit. Ik nee, luister. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Even rustig. Ik naar huis. Je was alleen zeg je? Ja. Oké, okay. nou goed. Dat is het enige waar we aan je vraag. We gaan nu naar het politiebureau. Nee man, ik wil gewoon naar huis man. Ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Daar kunnen we nog uren over discussiëren. Pff. Ik ben aangehouden. Je hebt even niks te willen nu. Meneer, ik denk dat het best voor beide partijen is dat u zich wijst op het zwijgrecht. Uh, collega's doen jullie nog een rondje? Even snel? Yes. Ja, ja, We nemen, nemen meestal complex celcomplex uh, AB. Nou man, je gaat nog gewoon naar huis brengen. Ga je niet naar huis brengen. We zijn ten eerste geen taxi, ten tweede nogmaals je bent aangehouden. Ik ga er nu verder niet meer op in. Nou, je wil zeggen met zo'n lichtwaarde bovenop toch? Ja. Mercedes, 6, standaard taxi. Ja jammer dat we geen E-klas hebben gekregen. Hé hey meneer, waar gaan we nu heen? nou meneer dat hebben we net al ongeveer iets van zes keer verteld maar we gaan naar het politiebureau maar meneer ik heb niks gedaan en dan gaat hij daar zometeen wordt hij nog een keer gefouilleerd hoe leuk u het ook vindt dan gaat hij in de cel en hij komt de hulp officier van justitie en die komt mijn aanhouding toetsen helemaal goed zoveel mensen voor zoiets kleins ik snap jullie niet zoiets so kleins ja inderdaad zoiets kleins wat bent u groot mag ik, mag ik vragen de, de machtvertoning wat jullie net deden, dat is gewoon. <laughs> ja, oké. Okay. Iedereen zijn mening zo hè? Ik heb niet deze echt een vuurwapen man. Nee, maar dat nee, maar dat zien wij niet. Wat is je probleem man? Echt, laat me gewoon lekker spelen. Nou meneer, er zijn hele mooie airsoft ranges, die uh, waarschijnlijk in Limburg ergens. Daar kun, je, uh, daar kun je een airsoft wapen huren en dan kun je schieten wat je maar wil. Ik heb niet geschoten meneer, ik heb gewoon een beetje gezwaaid. Zwaar is al genoeg hè? Dat is een verboden wapen. Hij is van meneer. Ja, maar ik dan nog is huis het, het verboden. Ik, huis. ik vind het niet leuk. Luister, vertelt het verhaal allemaal tegen de hulp officier van justitie. Zij dan al, als hij wel zegt van hem man naar huis, dan gaat hij inderdaad vanavond of vannacht nog naar huis. Maar ik denk het niet, gezien de feiten. Het doet net of ik iemand doodgeschoten. Kijkt u toevallig het nieuws wel eens? Nee. nee. Ik zou het dus doen, want dit soort zaken komen vaak genoeg op het nieuws inmiddels. Hey man, ik ben gewoon clown man, ik moet heel leuke dingen doen. Ik ja, hele maar hele dit hele hele... Is... met een wapen is niet leuk, hè? Hey, die wapen is toch nep? Heb ik toch drie keer gezegd. Ja, ja, maar gedaan? ik heb ook al inmiddels twintig keer verteld tot niemand dat kan zien dat het nep is. Als je voelt, je hebt toch in je hand gehad? Ja, maar ik... Luister! Naar wie heb je dat wapen gericht? Gezwaaid. Gewoon in de lucht een beetje bij die mensen. In de een lucht leuk bij die mensen, ja precies. En die mensen zien iemand met een wapen zwaaien, die hebben de wapen niet gehad. die weten het dus niet. Ja, het was nep man. Ja, maar goed. We zijn we er nog niet. Ik weet niet of het dat nep is meneer. Ik was gereed om die trekker over te halen, dus... Zo zie je maar weer. Ja man, ik snap er helemaal niks goed. Hoeft ook niet. nou eigenlijk gedaan dan uh, ik zou zeggen verstoring openbare orde maar uh... ja mijn collega's hoger hier aan dus uh, hij mag het zeggen ik ga uh, ik ga je niet meer op reageren Hé hey man dit is niet mijn huis man <laughs> dan Nee, ik je... nu wel haal jij hem uh, eruit ja komt helemaal goed voor wapens in de kluis uh, bergen dan kan je een vrij cel hebben Hey, ik ga niet met jou meelopen. Wat denk jij nou? Laat me los! Hey, Zorg ervoor dat je meeloopt. Laat me los! En anders hey. ga ik je even helpen. Laat me los! We gaan er geen problemen meer veroorzaken hè? Je bent laat nog meer man. Laat me los! Hey! Goed, ik ga je eerst hier even tegen de muur aanzetten. Heb je nog... nogmaals, heb je nog iets bij je waar ik maar kan bezeren? Jo, ga Je hebt net in mijn pak alles gezorgd, nee, ik heb niks bij me. Dit is vrij heb ik heb het gegeten. Toppie, pakken we die. Hebben we nog iets onder je hoed zitten? Helemaal niks. Haal die hoed er nee, te... ja Wel een mooie hoed trouwens. Ik zal even, hier, ik zal even kijken. Ja halen we er Heeft hij nog iets waarmee die iets zou kunnen? Een riem of iets? Dat uh, denken we niet. Ik wat... zie niks. Misschien is de schoenen nog wat veters. Ja, halen we die ook eraf. Schoenen ja, uit. Ja, ik haal even wat slofjes op. Ja. Ik ga de schoenen even uitdoen meneer. Of nee, het blijft wel mij af. U gaat gewoon de schoenen uitdoen. Maar oh, meneer, ik heb niks gedaan, ik heb ik nu al twintig keer gezegd. Ja, maar ik heb geloof ik al twintig keer gezegd dat u wel eens heeft gedaan. Ah oh, meneer man, laat maar gewoon gaan. Nee. Sowieso niet aan mij. Ik heb oh, u nou, aangehouden. Kijk, Kijk eens meneer, naar twee het. gratis witte slippertjes. Kijk eens. Oh, grappig. Pas voor bij de outfit. Kom schoenen uit, slippers aan, heel goed. Kom maar mee. Middelste cel. Oh. Ja, cel 2 dus. Yes. Goed meneer, ik ga even losmaken, dan mag u zich niet meer bewegen totdat ik die cel heb ben, oké? Okay? Dat bepaalt u niet. Dat bepaal ik vanaf nu wel. Oké, okay, prima. Oké, okay, heel goed. Oké, okay. helemaal goed man. Deur op slot. Yes. Ja. Uh, zou jij, informeer jij even de HOVJ? Yes. Oké, okay, ik ga alles op papier zetten.